Nou, oh, leuk dat je Hello. kijkt. Wij gaan vandaag erbij met bij het slijgje. Ja. Nou, ja. pak het er maar bij. Denk ik heb weer zin in die. Ja, die. Die. En deze. Oké. Okay. Waar gaan we mee beginnen? Ik weet wel. De grote. Nee. We gaan nee. beginnen met namen geven. Naamjes. Oké. Okay. We gaan de moeder doen. Dit is de moeder van allemaal. gaan we die noemen? Ik vind Vrona de ja, moeder. Vrona. En Bella. Bella. Bella. En? Verlina. En Verlina. Zullen we ze gaan uitpakken? Oké, okay, dan beginnen we met de grote. Oké, okay, laten we die <laughs> opzij. Opzij, zo. Een schaar. Nee, we halen eerst het zo. Zo. Oh, gelukt. Kijk, ik heb een idee. Meestal aan de onderkant staan er nog dingen en dan kan je het openmaken. Mm -hmm. Als jij dan nou gewoon, no, een maakt, zo, één de ene kant openmaakt, zo een stukje zo. trekt. Ja, gelukt. Oh, dat moet je eruit trekken. Ja. Niet scheuren, weet je. Ja, maar ik krijg het niet. Met oh, mijn kleine vinger. Ik hoor, heb ik kleine vingers. Dus het lukt niet. Oh. Daar. Ja. Het lukt. <laughs> Vast wel. Nee. Oké, okay, gelukt. Oeh, kijk. En dan aan de onderkant. Dan kan je dat zo. openen. Nou, okay. losdraaien. Mijn ja, ja. oh, paard ligt op de grond. Ah, oh, het paardje. <laughs> Wil jij ook eentje doen? Ik neem deze. Doe ik deze mee. Zij dan die doet. Het. Nou, we hebben een paar los gekregen. We gaan even de plasticjes ja, ja. afhalen. Oké, okay. die gaan dan zo. Oh, er zit een knoopje bij. Wacht. Yeah. Oké, okay. oh, we doen het even om en om. Oké, Weet je, zullen we beginnen met de plasticjes? Jennifer. Oh daar! Aan hey, hey. de achterkant. Oké, okay, kijk jij even. Hoe oh, <laughs> zit dat in elkaar? Ik kan hier heel goed zijn. Mooi. Ik ken niet. Oh wacht die. Zo. Nou, doe ik, ik dan door. Door. En dan die. Yes! Oh ja, het, oh, het is los. Het meisje valt meteen van uh, het paard af van Verona af. Dan kan je dadelijk die draadjes stappen. Oh, en ze heeft iets in haar hand waar ook nog een ijzertje omheen zit. dus is een soort spiegeltje lijkt het wel. Oh, cool. Dan ga ik eerst even afhalen. Dan probeer ik dit los te krijgen. Hé, hey, eindelijk. Je kunt het, cool. het? Ja! Het zit gewoon als een knoopje. Het zit een armband. Ja, de eerste is los. Hier, ja, en het spiegeltje het is ook los. Kijk niet. en die kan dan in de hand. En, alleen, ik weet niet of het goed blijft zitten. Het is een beetje klein, voordat. Nou nee. ja, het elfje is in ieder geval los. Hier. En zo. Een heel en, mooi elfje. Ah. Wow. Hier het elfje. En dan heeft ze een heel mooi spiegeltje waar ze in kan kijken. Het is een, een toverspiegel. Een toverspiegelje. Ja. Ik weet niet of het ook zo is, maar. Oh, hier. Een paardje is bevrijd. En hij heeft een soort zadeldoek. Zadeldoek. Oké, okay, we, we, we gaan het elfje erop zetten. Huh? Hè? Dat is een magneetje. Dat is een magneetje. Huh? Dat ze er niet afvalt. Die kan er voor altijd op blijven zitten. Had ik maar een magneetje. Van Bella. Ja, voor Bella. Ja, Misschien ja, was het wel handig geweest. Ze heette het echt. Luanya. Luanya. Luanya. Ik weet ook niet hoe je dat uitspreekt. Nou, dit is paardje. Ik. Of zij heet Luanya. Dat kan ook. Ja. Ik denk dat we meisjes. het nou, heerst. Okay. Zullen we dan nou. deze doen? Bella. Bella. Dat <laughs> is van Lina. Oeh. Nou, Felina is zo half dus. Weet je, ik ga dit ook van open scheuren. Oké, okay, die draadjes moeten los. Moet scheuren. Het <laughs> geweld. En dan ga je die los. Die los. Die los. Die los. Ja. Ja, ja, Dit is, ja. is kleiner dan bij je uh, paardje. Ja, gelukkig. En dan hier nog. Je denkt ik schul gelijk helemaal over? Misschien helpt dat. Ja, dan zie ik het tenminste. Mijn paardje is los. Oh. Dan wikkelen. Oh, deze zit ook in een knoopje. En het paard is bijna. Is Paardje? Los! Hij is los? Ja, ik ben al bezig met. Hij loopt op besteld. <laughs> ik ben al bezig met het vierde of vier. Ja, mijn paard is los! Mijn? Het is bellen. En dan is hij ook een beetje bolletje boer. Zo. Ik ga er één keer bij mama. Het is het een meisje? Ik heb een jongetje! <laughs> is die bij jou een meisje of een jongetje? Een meisje. Nee, dat zie je niet. Oh, je spiegel. Het is echt een doetje. <laughs> ik vind het gewoon dat dit een meisje is. Flutters? Ja. Daar zijn ze. Uh, kijk. Okay. Dat zijn vriendjes. Regenbogen, Nee, hey, ik ben en kleiner. Regenbouw. Ja. Hé, hey, Valina is gewoon groter dan Bella. Maakt mij niet uit. Wee. Ik kan niet vliegen. Kan maar ik kan mama stuiteren. Stuiteren? Ik bedoel, stijgeren. Wee. Eerst Ik ga op mijn staart staan. Oh. Mama valt om. Ja, dat is echt raar. <laughs> Mama valt om, hoe kan het nou? Een spiegeltje. Nou, dat maakt niet zo van Ik kan vliegen. Neem me mee. Ja, oké, okay. kom mee. Oké, nee, nee, nee. zo. <laughs> Ik zo. ben braaf, jij niet. Ik ben wel braaf. Wee, ik vlieg over mijn mama heen. Ik Wacht, jij, jij kan springen. Spring over mama heen. Springen, Ja. Yeah. Ik kan heel erg springen. Ik kan heel erg vliegen. Maar dan kan ik ook. Ik heb krachten. Ik jij ook. Ik kan vliegen. Ja. Er zit glitter aan mijn vleugels. Uh. Ik en bij dan start. Oh, mijn hoorn is zo schattig. Ik heb krachten en ik kan heel hoog springen. Kan mama's, ba oh, kan mama's baasje ook op mij? Nee, mama, kom mee. Kom, mama. Gelukt. Amelie. <laughs> We gaan samen vliegen. Oké, okay, dit is een beter idee. Woehoe. Waarom zit je nog steeds een dameszit? Dat snap ik niet. Woehoe. Jullie blijven wel op de grond. Wij vliegen. Wij kunnen goed springen. Wee. Oeh. Eh, uh, zoals ik me. Oké, okay, ik zie weer wat. Hi. Oh, wow. kijk. Strike pose. Zij zie de positie. Mama! Au! <laughs> uh, deze was van de serie Bayala. Bayaja-la-la. En, ehm. Ja, dat <laughs> <-a> ja. Ja, <laughs> <laughs> um... yeah. yeah. yeah. oh, tot de volgende keer. Doei! Doei. Woo! -hoo!